Gelukkig is kerstmis niet zo beladen als Sinterklaas. Niemand heeft het hier over een gele en blauwe of een goede kerstman. Er is hier maar één kerstman en dat ben ik. Zuster, komt u eens hier? Trek die maar eens ter controle aan mijn baard. Niet te hard, zuster. <lacht> dat zie ik. Bij Sinterklaas moet niet doen.